In deze korte tutorial zal ik tonen hoe je op een Canvas-pagina een uitnodiging kunt maken voor een Google Hangouts Meeting. Dus ik sta hier nu op, de, op een Canvas-pagina. Ik ga die pagina open door te klikken op de knop Bewerken. Dus ik heb aan die pagina een naam gegeven en hier ook de beschrijving, effectief de uitnodiging voor deze meeting. Ja. En nu wil ik eigenlijk hebben dat hieronder de uitnodiging komt. Je klikt hiervoor op de knop Meerdere externe tools en dan kan je kiezen voor Google Hangouts Meet. Je zal wel de eerste keer wanneer je dit doet aan Google moeten de toestemming geven door te klikken op Grant Access. Je kiest jouw Gmail-adres dat je hiervoor wenst te gebruiken, om Canvas toestemming te geven. En dan hebben we hier automatisch de link die gecreëerd is. Ik ga deze pagina opslaan. Willen we eens kijken hoe dit er effectief gaat uitzien, dan ga je klikken op de link. En dan zal eigenlijk in een apart tabblad de Google Hangouts opgestart worden en kan je starten met jouw vergadering.